Marthe heeft een amputatie van haar rechteronderbeen. Om te kunnen sporten is een sportprothese noodzakelijk. Uniek Sporten helpt Marthe met een sportbleed. Ik ben Marthe en ik woon met mijn vader, Robin en moeder, Anouk. En met mijn tweelingzus Floor en met mijn grote broer Wouter. Ja, tijdens de zwangerschap heeft ze een verstopping gehad in een bloedvat in de been, waardoor haar been gestopt is met groeien. En uh, nou ja, eigenlijk als zwaard is afgestorven en na de geboorte moest dat geamputeerd worden. Ze is atletiek uh, gaan doen en uh, in het begin gaat ze natuurlijk gewoon rennen met de gewone prothese. En dan, dan zie je dat dat uh, op zich wel gaat, maar toch echt wel een groot verschil ontstaat met, uh, met haar leeftijdsgenoten. Ja, yeah, het was wel wennen, want het heeft een ander gevoel dan een gewone pijn waar, waar je dan aan gewend bent. Want het was eigenlijk ook iets langer dat je er dan ook doorheen kon zakken om meer vering vier te, te krijgen. Maar met een bleed is het wel leuker geworden. Je moet het eerst aan een verzekeringsmaatschappij vragen of via de WMO van de gemeente. Dan krijg je eigenlijk al te horen van dat het redelijk kansloos is. Maar goed, het is even het officiële traject. Je moet het overal proberen. Omdat het niet gelukt is kun je bijvoorbeeld bij Unique Sporten proberen een, een, een vergoeding te krijgen. Ik denk dat bewegen een van de belangrijkste dingen is, zowel fysiek als mentaal. Dus iedereen moet kunnen sporten en bewegen. Ja ja, mij lijkt het wel heel cool om ook wel gewoon heel goed te worden met een blade en zo, met atletiek, um, heel goed zijn in hoogspringen lijkt me dan heel leuk.